Google Voice is de plek waar je kunt telefoneren met je Google Workspace account als je daar een licentie op hebt. Uh, via voice.google.com kom je op dit scherm terecht via je webbrowser waarmee je kunt bellen met je laptop of computer. Je hebt ook een iPhone, Android en iPad app waarmee je ook kunt bellen, maar die laten we in deze video even buiten beschouwing. Waar het om gaat is dat je kunt bellen, voice kunt luisteren en even begrijpt hoe de instellingen in elkaar zitten. Je ziet als je het scherm opent, je telefoonnummer hier rechts weergegeven met een aantal suggesties. Heel toepasselijk heeft Noël Joël een aantal keer gebeld, en uh, kan ik nu wel via deze knop heel eenvoudig terugbellen. Hallo, Manuel. Waarna die ook al gauw weer ophing. Uh, stel dat ik niet bereikbaar was en ik was gebeld toen wel. Dan kan die een voorspoel inspreken. Dat zie je in de linkerzijbalk. Het mooie van Google is, is dat hij dit tegelijkertijd omzet in tekst. Dus de voorspoel die is ingesproken, wordt ook naar je gemaild in de vorm van tekst. Hallo, ik heb een vraagje over mijn e-mail. Ik kan niet inloggen. Zouden jullie mij kunnen terugbellen? Dan kunnen we er samen naar kijken. Alvast bedankt. Stel dat je gebeld wordt of belt naar iemand en ze kunnen je niet verstaan, dan is het handig dat je even naar je audio instellingen kijkt. Die vind je hier rechtsboven. Terwijl ik aan het praten ben, zie je dat dit hier beweegt. Dat geeft een indicatie dat mijn microfoon goed werkt. Tegelijkertijd kan ik de speakers testen door het geluid over te laten gaan van een toets -toon. Daar kun je dus controleren of je zelf wel uh, de persoon kunt horen. Uh, dat dus over je microfoon. Als laatste de instelling voor Google Voice. Niet heel moeilijk. Het is redelijk recht toe, recht aan. Je ziet hier de apparaten waarmee je bent ingelogd. Je kan hier aangeven of je anoniem zou willen bellen met anderen. Je kunt aangeven of de telefoon overgaat op je webbrowser en je iPhone apparaat. Of bijvoorbeeld iets anders, hè, dat je zegt van ik wil alleen op een mobiel bereikbaar zijn. Dat kun je aangeven. Wat ik zelf wel fijn vind is dat je een melding krijgt als je een gesprek gemist hebt. Dan stuurt hij dus automatisch een uh, e-mail. En uh, het fijne van de integratie met Google Workspace is dat bijvoorbeeld je agenda, stel je hebt een afspraak, dat je kunt instellen dat je dan niet gestoord wordt worden, en dat alle gesprekken direct worden woord doorgestuurd naar de voicemail. Last but not least, uh, je werktijden in Google Agenda, die kun je hier instellen. Dat is dan helemaal onderaan, zoals je hier ziet, werktijden. En dan kan ik zeggen dat ik van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 5 werk. Dat betekent dat buiten die openingstijde de telefoon nooit afgaat. Je wordt dus direct doorgestuurd naar de voicemail. Dat zie je hier terug. Die optie is dus ook ingeschakeld. Uh, als laatste kun je nog een voicemailbegroeting uh, opnemen, dus dat je hierop klikt, vervolgens een begroeting opneemt en dat dan gebruikt als afwezigheidsbericht en dat de voicemails ook worden doorgestuurd naar je mailadres. Helemaal onderaan kun je aangeven dat je spamgesprekken wilt filteren. Dus stel je krijgt een telefoontje uit Nigeria of Taiwan, dat je een miljoen hebt gewonnen, die worden dan uitgehaald. Kun je uitzetten, want stel je klant wordt gevuld, dat is ons nog niet overkomen, maar stel dat, dan is het prettig dat je dit kunt uitschakelen. En dat is in de noten op hoe Google Voice werkt op je computer. Uh, mocht je vragen hebben, je weet ons te bereiken via WhatsApp, de mail en de website. En verder, heel veel plezier met Google Voice.